Zon, zee en strand. Dat is waar de meeste mensen aan denken bij een vakantie aan onze Belgische kust. Maar dat onze badsteden ook heuse shoppingparadijsjes zijn, wordt soms eens over het hoofd gezien. Neem nu Max et moi, een stijlvolle haute couturezaak in Knokke. Hier kan je modieuze outfits samenstellen in een mooi en tijdloos kader. Het interieur straalt een en al klasse uit en de basis van dit alles is de mooie eikenhouten la vloer in visgraadmotief. Een visgraadparket is precies wat zijn naam al zegt. Een parketvloer gelegd in een patroon dat lijkt op dat van een visgraad. Alle stroken van een visgraadparket zijn precies even lang en rechthoekig van vorm. Bij La Legno zijn dat planken van 61 cm lang en 12,2 cm breed. Die op het eerste gezicht vreemde afmetingen zijn door ons designteam speciaal uitgekiend voor de perfecte breedte-lengteverhouding van 1 op 5, wat zonder meer schitterende resultaten oplevert. Visgraatparket is niet nieuw. Dit soort houten vloeren gaan terug op een zeer rijke geschiedenis. Over de eeuwen heen vinden we visgraadvloeren terug in heel wat uiteenlopende woningtypes die variëren van ingetogen kloostergemeenschappen over deftige herenhuizen tot gewone werkmanswoningen. De legpatronen zelf en de plaatsingstechniek doen vermoeden dat de plaatsing van visgraadpatronen veel tijd vergt. En dat is nu precies wat vernieuwend is aan Laleño visgraadparket. Alle stroken zijn gebruiksklaar en door de tand- en groefverbinding snel en gemakkelijk te plaatsen. De mooie Laleño visgraadvloeren zijn gemaakt met eikenhout van ABC-sortering. Dat is hout van topkwaliteit met natuurlijke kleurschakeringen en hier en daar een klein knoopje, waardoor het parket strak, maar zeer natuurlijk oogt. Deze vloeren worden standaard bruut geleverd. Dat betekent dat je hem zelf nog volledig naar je hand kan zetten. Hier koos de klant voor een zeer specifieke, exclusieve afwerking. In ieder geval, deze sfeervolle eikenvloer in visgraadmotief toont aan dat bij de aankleding van deze zaak over elk detail is nagedacht. Zo zie je maar. Ook tijdens het shoppen kan je genieten van een Laleño vloer.